Ik ben Noah Struik, ik ben 21 jaar jong. Ik kom uit Drenthe maar ik woon in Amsterdam en ik ben podcastmaker en student en ik ben een hele vervelende activist op het gebied van genderdiversiteit. Ik stem omdat ik het belangrijk vind uh, dat mijn stem gehoord wordt, dat inclusie en de diversiteit uh, sowieso binnen de, uh, binnen de Tweede Kamer beter kan. Jongeren zijn echt de toekomst. Ik denk dat het daarom belangrijk is dat onze stem gehoord wordt. Wij moeten uiteindelijk met uh, uh, de wereld omgaan als het klimaat straks naar de galamise is. En wij moeten dat allemaal gaan oplossen en gaan dragen. En ik denk dat we daarom zoveel mogelijk invloed moeten hebben op wat er nu besloten wordt over later. Ik ben heel trots op mijn generatie eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat we ons zo uitspreken op die manier. En dan heb ik het over uh, afkomst, dan heb ik het over genderidentiteit, en dan heb ik het over seksuele geaardheid. En wij zetten ons er gewoon voor in om... Uh, ons allemaal gelijkwaardig te voelen en ik denk dat, dat, uh, dat ik daar mijn hart sneller van gaat kloppen.